Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Wanneer je al wat langer meedraait in deze wereld, dan weet je dat er maar weinig dagen zijn die precies zo gaan zoals je het graag zou willen. Gelukkig zal God ons nooit in een situatie plaatsen zonder ons eerst de kracht te geven dit met opgewektheid aan te pakken. Ik geloof dat God ons zijn bijzondere genade schenkt voor elke situatie. Ik zou genade als volgt willen definiëren. Gods kracht om ons te helpen alles te doen wat we moeten doen. Je kunt die kracht vandaag al hebben. Door het eerst ontvangen. En de enige manier waarop je het kunt ontvangen is door geloof. In Romeinen 12 vers 3 staat, Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Vraag jezelf vandaag eens af. Wat doe ik met mijn geloof? Geloof je in jezelf, in anderen of in jouw omstandigheden? Dat is niet uit genade leven en betekent dat je leeft uit eigen kracht en eigen werken. En het gaat je dan niet lukken. Maar wanneer je gelooft en God vertrouwt dat Hij datgene zal doen wat je zelf niet kunt, dan plaats je jouw geloof in Hem. Dan zal genade... Gods kracht door het kanaal van geloof komen en jou in staat stellen om dingen te doen... die niet alleen jezelf, maar ook anderen versteld zal doen staan. Mijn langere definitie van genade is... het is de kracht van God die ons vrij gegeven is. Dat wil zeggen dat het ons niets kost, behalve dat wij in God geloven... Hetgeen ons in staat stelt om dingen met gemak te doen die wij anders nooit zouden kunnen doen met geen enkele strijd of inspanning. Stel je vertrouwen in God. Hij wil Zijn genade vandaag nog aan je geven. Voel je vrij met mij mee te bidden. God, ik weet dat het leven niet altijd gaat zoals ik het wil, maar ik vertrouw U door dit geloof